Soms als je een direct-admin-hostingpakket bij ons afneemt, voer je de DNS-gegevens in via direct-admin zelf en dus niet via MyPix. In deze video laat ik je zien hoe je de DNS-records binnen direct-admin kunt bijwerken door in dit geval naar diensten te gaan, je hostingpakket te selecteren en daarna aan te melden bij direct-admin. Daarna zoek je de optie DNS op. Je vindt hem onder Account Manager. Het ruim opent, kun je voor je domein, in dit geval bureau 038, de records aanpassen. Als ik naar beneden scroll, zie ik dat er al heel wat records zijn toegevoegd. Afhankelijk van jouw wens kun je via add record een A-record toevoegen met hier een naam, bijvoorbeeld agenda en een value, bijvoorbeeld uh, 172.0.1.1. En daarna op toevoegen klikken. De record wordt binnen een kwartier toegevoegd aan je domein. Dus als ik nu naar agenda.bureau038.no ga, dan doet hij het waarschijnlijk niet, boven een kwartiertje wel. Nou, en dat zul je de dns records binnen DigitAdmin kunnen aanpassen. Het verwijderen gaat net zo makkelijk door hier op het vinkje te klikken en daar de waarde te verwijderen. Als je een waarde wilt aanpassen, klik hier op het potloodje rechts. Dan kun je de naam wijzigen samen met het IP-adres waarnaar het verwijzen verwezen wordt. En het laatste wat goed is om even stil bij te staan is het toevoegen van een MX-record. Want als ik op Add Record klik, vervolgens optie MX selecteer, en dan hier de naam van de domein invul, en bij value, prioriteit, en hier de waarde, dus, hè, dan, dan zie je dat het zo wordt ingevuld. Kortom, bij een MX-record selecteer je MX, doe je jouw domeinnaam in, in dit geval bureau 038. Als je daar een e-mail naar stuurt, dan wordt het naar mail.bureau038 doorgestuurd met een prioriteit van 10. Nou, dan vraag je je af, waar verwijst mail.038 dan, dan naartoe? Nou, dat zie je hier. Mail.bureau038 heeft dit IP-adres. En zo wordt de mail dan doorgestuurd naar de server. Nou, en dat is hoe het werkt. Zodra je iets hebt opgeslagen, dan wordt het ook bewaard. Je kan dit venster weer sluiten. En mocht je nou nog een keer de DNS willen aanpassen... Dan log ik dus gewoon weer in via mijn PEPX door aan te melden via deze knop. Succes!